viral copywriting en in deze woensdag gemakdag aflevering laat ik je drie technieken zien hoe je dus eigenlijk van tevoren al weet hoe je briljante onderwerpen kunt bedenken voor je nieuwe artikelen welke viral copywriting techniek je kunt gebruiken om net die extra virale actie uit te lokken en hoe je dus direct de juiste data krijgt om van tevoren al te weten van hey dit is een ja, trend of dit is hot op dit moment, dus als ik hierop inspeel, dan ga ik sowieso viral. Wat ga je als eerste doen? Als eerste ga je natuurlijk kijken wat is op dit moment hot. Dus wat is de trend? Een hele makkelijke techniek die je daarvoor kunt gebruiken is het gebruik maken van Google Trends. In Google Trends kun je op twee manieren eh, kijken eigenlijk wat op dat moment hot is. Dus je kijkt in het complete overzicht. Dus dan kijk je bijvoorbeeld op Nederland of op heel de wereld. En dan kijk je van, hé, hey, wat is op dit moment trending? Het kan zo zijn dat er bepaalde eh, thema's op dit moment heel erg actueel zijn. Die dus eventueel te koppelen zijn met jouw bedrijf. Denk ook na als het een bepaalde trend is, en het is niet direct zozeer ja, een thema dat direct met je bedrijf past, durf dan eens te stunten. Bijvoorbeeld, uh, waarom ook Tesla model, model 3-rijders uit de bocht vliegen uh, bij hun marketing? Ik noem het iets. Dan speel ik in op een trend van Tesla model 3, omdat die natuurlijk niet aan te slepen zijn geweest, en vervolgens koppel ik dat aan mijn eigen branche. Een andere vorm is dat je eigenlijk al op onderwerp, zoekt. Dus ook in Google Trends kun je op onderwerpen, dus op een bepaald thema, zoeken. En dan kun je de snelle stijgers vinden. Nou bijvoorbeeld in SEO is een snelle stijger het gebruik maken van rich snippets. En dat zal ik in een volgende woensdag gemakter aflevering weer over vertellen. Maar ik zie dus eigenlijk, hey, dat is een snelle stijger, dus mensen die zoeken daar steeds meer naar. Ik moet daar eigenlijk op in gaan haken met mijn content of met mijn video's of wat dan ook. Een andere vorm van... Inhaken op een trend is bijvoorbeeld met nieuwsjacking. Kijk eens welke onderwerpen op dit moment enorm actueel zijn, of wat er heel erg speelt in het nieuws, en hoe je daar met een slimme, creatieve manier op in kunt haken. Kijk uit met nieuwsjacking, omdat bepaalde nieuws ook een emotionele lading kan hebben. Stel ik zou inspelen op de hele Zwarte, Zwarte Piet discussie, ja, dan koppel ik wel mijn brand aan een bepaald, ja, zeer zwaar beladen discussie. Dus kijk daar goed mee uit, want het kan je enorm goed helpen om dus die virale werking op gang te krijgen. Een andere techniek is eigenlijk de viral locker. Je ziet het laatst het eigenlijk steeds minder uh, gebruikt worden. Wat doe je eigenlijk met de viral locker? Met een viral locker ga je eerst nadenken van hé, wat is mijn doel? Dus wat wil ik eigenlijk dat mijn bezoeker op die pagina doet? Hoe krijg ik mijn bezoeker daar en wat wil ik dat hij vervolgens gaat doen? En wat is een soort van content upgrade? Stel dat jij vier tips hebt gegeven, maar je hebt de laatste twee tips in een soort van viral locker gezet. Dus dat betekent dat die op slot zit en ik moet hem dan delen op Facebook of op LinkedIn of wat dan ook, om vervolgens het slot te openen en die laatste twee tips te krijgen. Hoe beter jij in die content inspeelt op die locker, dus hoe meer je de spanning opbouwt van ik ga je straks nog meer tips onthullen hoe je dit en dit en dit doet. Ik geef je straks een complete checklist, een cheat sheet en uh, een complete template en veel in de blank template, dat je alleen maar de lege in het Hoe waardevoller die ja, upgrade is, hoe beter die viral locker ook zal werken. Die viral locker zorgt ervoor dat ik het deel op social media. Vervolgens zullen mijn volgers dat zien. Die komen ook op jouw pagina, die gaan het ook weer delen. Nou, zo krijg je eigenlijk een soort van ja, bezoekersmachientje om jouw content heen. Nou, je kunt je voorstellen dat als dat op een gegeven moment goed loopt... dat je uiteindelijk heel veel reacties op social media gaat krijgen. Die kunnen dat ook weer retweeten, delen, liken, et cetera. Een andere manier wat je sowieso in je content kunt doen, is door te benoemen. Zorg dat je benoemt van... Is dit waardevol voor je netwerk? Deel het. Heb je wat gehad aan deze tips? Deel het op Facebook, wat dan ook. Door alleen al het te benoemen en die mogelijkheden van het delen inzichtelijk te maken en kenbaar te maken, zul je zien dat je al meer shares krijgt en dus ook een grotere kans krijgt dat er een soort van virale werking ontstaat. Een andere sterke techniek is het gebruik maken van een viral content analyse. Met een viral content analyse doe je eigenlijk niets meer dan het onderzoeken van welke onderwerpen of welke artikelen op het internet zijn op dit moment al viraal gegaan. Hele handige tools daarvoor zijn een Bus een Sumo. Je typt een onderwerp in of je zoekt wat trending is op dat moment. En je, je ziet het meest gedeelde, dus de top 10, ligt er maar net aan of je een betaald account hebt, maar je ziet in ieder geval de meest gedeelde artikelen. En dan zie je dus ook nog eens staan van hoe vaak is gedeeld op Facebook, Twitter, etc. Zorg dat je een keuze maakt tussen een artikel die op zoveel mogelijk platformen een x-aantal uh, ja, deelacties hebben. Een andere tool die je kunt gebruiken is de Ahrefs Content Explorer. Die werkt eigenlijk hetzelfde als Bussumo. Hoewel Bussumo in mijn ogen iets meer data geeft en ook iets ja, actuelere data, doet Content Explorer van Ahrefs het enigszins ook. Gebruik die drie stappen, dus haak in op een trend of op het nieuws. Zorg dat je eventueel nadenkt over een viral locker. En doe je onderzoek om te kijken van hé, dit heeft al gewerkt voor mijn concurrent of voor andere websites. Nou, groot kans dat het ook voor jou gaat werken. Heb je vragen of opmerkingen, laat dat van je horen en vind je er nu waardevolle tips en technieken. Zorg dan dat je geen enkele aflevering meer mist door op abonneren en even het belletje aan te klikken. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.